En ook al voelt het op dit moment niet zo, En is het gewoon super pijnlijk. En wil je gewoon de hele dag in bed liggen en Ben Jerry's eten. En um, nou wat ik altijd doe is Sex in the City kijken. <laughs> okay. Een van de redenen waarom ik deze video wil maken is omdat we allemaal weten hoe pijnlijk het kan zijn. En hoe naar het is als je relatie uitgaat. Het zijn echt de meest pijnlijke momenten in je leven. En dat je denkt van, oh mijn god, hoe kom ik hier ooit nog uit. En het is voor mij ook echt heel herkenbaar. En daarom wil ik deze video maken. Gewoon, ik weet niet, om het een beetje bespreekbaar te maken. Om het erover te hebben. Uh, ik ken het van vriendinnen, uh, hoe down ze zijn als hun vriend het uitmaakt. Of als zij het uitmaken, dan kun je namelijk ook heel erg down zijn. Ik heb het heel erg vanuit mijn eigen leven. Ik heb ook al best wel wat break-ups doorgemaakt. En het is Elke keer weer oh, gewoon echt heartbreaking. Dat dus je denkt, no, hoe ga ik nu weer mijn leven oppakken? Maar je moet uiteindelijk toch weer jezelf een beetje bij elkaar pakken en weer doorgaan. En nou ja, ik hoop dat ik met deze video een beetje gevoelens kan delen. Een beetje iets meer persoonlijk van mezelf erin kan leggen. Want als ik beautyproducten review, dan ja, is het altijd gewoon... Weet je wel, ik zeg wat ik ervan vind en wat je ermee kunt doen. Maar dit is best wel een persoonlijke video. Maar ik wil hem toch graag maken omdat ik het belangrijk vind. En ik hoop ook gewoon dat als jij op dit moment door een break-up heen gaat. Of je zit eraan te denken om het uit te maken. Of je zit gewoon niet lekker in je vel met je relatie of wat dan ook. Dat het je een beetje helpt en dat het je er doorheen trekt. Want het is gewoon, nou ja, laten we eerlijk zijn. Het is echt super kut. Elke keer weer. Ik ben in mijn leven... De... Oké, okay, ik ben 27 jaar. Ik ben ook al door heel wat breakups heen gegaan. Niet alleen toen ik 16 was, maar ook toen ik 18 was. Toen ik 19 was. Toen ik uh, 24 was. En um, afgelopen jaar eigenlijk ook weer opnieuw. En um, ja, het blijft gewoon eigenlijk elke keer weer even pijnlijk. En het zijn echt van die rottige dingen. Maar die horen ook echt bij het leven. En het maakt eigenlijk ook niet uit hoe het is gekomen... Want het is gewoon even naar, weet je. Het kan zijn dat het, uh, jouw vriendje het heeft uitgemaakt met jou. Of dat jij degene bent die het heeft uitgemaakt. Uh, ja, dat maakt eigenlijk niet uit. Want het is eigenlijk beide even pijnlijk. Al zou je het niet denken. Um, relaties uitmaken is ook echt een van de moeilijkste dingen. Omdat jij de beslissing moet nemen. En als iemand het met jou uitmaakt, dan ja, heb je natuurlijk ook met die beslissing te dealen... Uh, is gewoon allebei even kut. <lacht> Laat het daar maar gewoon op houden. Dus um, ja, ik wil je gewoon eigenlijk in deze video wat steun bieden. En um, mijn ervaringen met jou delen. Hoe ik er weer elke keer bovenop weg kom. Wat echt wonderbaarlijk is. Want ik heb ook echt pretty much wat shit meegemaakt. Uh, echt lastige dingen ook. En pijnlijke dingen. En um, die je eigenlijk je aardsvijand nog niet gunt. Gewoon dat gevoel. Als het uit is... Ja, dat is echt zo'n gevoel ja, die je, dat je niemand gunt. Omdat het gewoon super pijnvol is. En je denkt echt van, oh mijn god, hoe kom ik hier ooit weer bovenop? Maar ook jij komt hier weer bovenop als je op dit moment door een break-up gaat. liefdesverdriet verdriet, hield. En um, ja, is dus, mijn oma zegt altijd, als, het, als ik weer vertel dat het uit is gegaan. Van, ach lot, zegt ze dan. Uh, niet een handvol, maar een landvol. En <laughs> ik vind dat super lief als ze dat zegt. Want ze bedoelt het goed. En als andere mensen zeggen, kan ik het eigenlijk nooit van hen hebben. Maar van mijn oma kan ik dat wel hebben. zeg ik, ja oma, dat weet ik ook wel. Het komt ook allemaal wel weer goed. Maar ja, die periode, daar moet je echt even doorheen. En dat is echt niet makkelijk. Vooral in het begin is het echt zo pijnlijk. En het is echt... Ja, ik weet niet. Het voelt gewoon alsof je hele wereld is ingestoord en ja. Oh, het is ouch. Het doet zoveel pijn. Ja, je herkent het vast wel. Je bent vast ook wel door een break-up heen gegaan. Uh, het is gewoon nooit leuk. En als je op dit moment in een hele fijne relatie zit met een heel fijn, lief vriendje, dan vind ik dat echt super tof voor je en ben ik heel erg blij. En als het op dit moment niet zo is, dan haal ik stiekem met je mee. Want laten we eerlijk zijn, het is gewoon echt nooit makkelijk. Um, maar goed, we moeten er toch allemaal doorheen. En je moet er bovenop komen. Dus ik wil je gewoon helpen met deze video. Um, ik heb daarvoor een paar tips die je hopelijk een beetje over je broken heart zullen heen helpen. Um, dus ik hoop dat ja, mijn video je echt zal helpen. En um, wees Daarbij bewust van, je bent niet alleen. Er zijn op dit moment heel veel mensen in Nederland, jongens, meisjes, maakt echt niet uit. Mannen, vrouwen, dames, heren. En die ook met een gebroken hart thuis zitten, nu op de bank. En denken, oh shit. Want laten we eerlijk zijn, in je eentje is het leven gewoon net. Nou ja, het is gewoon fijn als je dingen, leuke dingen met mensen kunt delen. Maar ook trieste dingen, en, um, bijvoorbeeld me, uh, je kunt wel heel erg rijk zijn, je kunt de loterij winnen, maar als je het niemand hebt om mee te delen, ja, dan houdt de film al snel op en dat is iets waarvan ik me best wel bewust ben geweest afgelopen jaar. Ik ben nu een half jaar single, ik ben nog nooit zo lang single geweest. En je komt jezelf echt behoorlijk tegen, kan ik je vertellen, omdat je echt leert om alleen te zijn en zo erg is het uiteindelijk gelukkig niet. Um, maar goed, ja, ik ben ook echt best wel door wat breakups heen gegaan. Um, het belangrijkste is gewoon om uh, voorop te houden, het doet geen afbreuk aan je, wie jij bent. Uh, elke ervaring is er weer eentje. En um, soms ja, is het gewoon een samenloop van omstandigheden waarom het uitgaat. Dan is het gewoon wel een leuk jongen, maar het werkt gewoon op, op dat moment niet. Of uh, jullie blijken uiteindelijk toch niet met elkaar te matchen. Dat heb ik ook wel eens gehad. Of uh, je bent heel erg goed bevriend met iemand. En daarna wordt de relatie en dan zie je toch dat het niet helemaal samen gaat. Dus dat het niet zo gaat als je gehoopt had dat het zou gaan. En ja, weet je, dat hoort er gewoon bij. En dat is oké. Okay. Ook op het moment dat je het ontdekt en dat je denkt van shit, um, dit is eigenlijk niet helemaal wat ik voor ogen had. Uh, ja, soms werkt het gewoon niet en dat is oké. Okay. En uh, dan maak je het uit en het is best wel pijnlijk en moeilijk. Ook vooral om diegene te vertellen. Maar ook als het bij jou gebeurt, als iemand het met jou uitmaakt. Want dat kwetst best wel, laten we eerlijk zijn. Ja, het kwetst je, uh, je jezelf. En je denkt echt van, wow, soms zie je het helemaal niet aankomen. Dan denk je echt van, waar komt dit vandaan? Uh, en dan doet het nog extra zeer. En dan moet je dat eerst verwerken en er overheen komen. Uh, maar goed, het heeft allemaal, beetje, het heeft allemaal tijd nodig. En um, wat bij mij altijd heel erg helpt, vooral in de eerste dagen, de eerste week, is gewoon echt superveel janken. Nou, mijn emoties echt aan de oppervlakte. Ik huil echt super snel. Als ik een Mary Poppins film kijk, dan huil ik echt al meteen. <lacht> bij de, na de eerste scène of iets dergelijks. Ja, het is, Echt bizar. Een beetje zo'n weer. Ja, dat kan ik ook heel erg gewoon janken. Uh, ja, dus bij mij gaat het heel erg makkelijk. Maar um, het is gewoon echt goed om die eerste dagen en die eerste weken... gewoon even flink uit te huilen. Want het, als je al die emoties opkropt, dan blijft het echt in je zitten. En dan slaap je slecht. En dat is gewoon niet goed. Dat geeft je ook geen fijn gevoel. Dus het is, nou ja, het is gewoon normaal. En gooi het eruit. En praat met je vriendinnen. Bel ze op. Um, ik heb een hele goede vriendin in New York. En die kan ik ook altijd bellen als het even kut gaat. En dan gooi ik gewoon alles eruit. En dat voelt gewoon als een opluchting. Gewoon iemand waar, waarbij je eerlijk kunt zijn en jezelf kunt zijn. En dat is gewoon, ja, dat is heel belangrijk. Dus zoek ze iemand op om je gevoelens mee te delen. Het kunnen ook je ouders zijn. Ik heb ook wel, ik heb een hele goede band met mijn moeder. Ik vertel haar trouwens niet over alle relaties, daar gelaten. Maar... Um, ja, ik kan wel heel goed met haar over dingen praten. Over sommige dingen ook niet hoor. En dan praat ik gewoon lekker met mijn vriendinnen. Dus het is een beetje op en af. Um, maar ja, dus vind mensen in je omgeving waar je gewoon goed mee kunt praten en die je gevoelens begrijpen en die je niet veroordelen wat er ook is gebeurd. Die geen orde over je vellen, maar gewoon kunnen luisteren en je kunnen knuffelen en kunnen zeggen van, weet je wat, het komt alweer goed. Ja, dat is heel erg belangrijk. Wat ook belangrijk is, is dat je afleiding zoekt. Vooral die eerste tijd. Want het is toch iemand valt weg uit je leven waarmee je best wel veel tijd hebt gedeeld. Veel dingen samen hebt gedaan. Ja, het is een soort van best maatje die je dan in één keer verliest. En dat doet mij altijd zo pijn. Dat, echt, dat je het gevoel hebt dat je je beste vriend verliest. En dat het in één keer echt een leegte heeft. In je leven. En oh, wauw, dat is echt. Dat is gewoon heel erg hard te handle. Dus je moet die leegte gaan opvullen met andere dingen. Uh, wat ik bijvoorbeeld heb gedaan nadat ik een relatie heb gehad. die echt wel een aantal jaren duurde. En dat ging uit. Toen heb ik een nieuwe hobby gezocht. en toen ben ik op tennis gegaan. Dat doe ik nu sinds. Nou, twee jaar of 2,5 jaar. En het bevalt echt ontzettend goed. Dus uh, wat ik eigenlijk miste, of ja, de leegtes, de lege avonden, die heb ik opgevuld met iets anders, waaronder tennis. En um, dus dat werkt gewoon heel erg goed. Vind een nieuwe hobby. Vind iets waar je je passie, je energie in kwijt kunt. Iets nieuws is altijd goed. Omdat je dat niet linkt aan die persoon waarmee je samen bent geweest. Dus um, iets nieuws, ja, dat is altijd goed. En um, wees extra lief voor jezelf weet je. Geef jezelf de tijd om het te verwerken Het kan allemaal niet in één keer Er zijn mensen die zeggen Dat het verwerken van een relatie um, Zo lang duurt Als de helft van die relatie Dus stel dat je drie maanden hebt gehad Dan moet je, heb je anderhalf maand nodig Om er overheen te komen um, nou, Ik heb dus echt al een aantal jaar met iemand iets gehad Ik moet zeggen het duurde niet Een paar jaar om er overheen te komen Gelukkig, want anders was ik heel lang Diep triest geweest maar um, ja, soms geloof, ik wel, soms geloof ik er wel in dat je echt een bepaalde tijd voor jezelf nodig hebt om er echt overheen te komen. Um, ga vooral leuke dingen doen met vrienden of vriendinnen. Zoek afleiding. Probeer er niet aan te denken. Um, ja, ga avondjes uit. Um, uh, onderneem dingen met elkaar. Ga lekker uit eten. Um, begin aan een nieuwe Netflix serie en ga die binge watchen. Uh, ga vooral geen dingen doen die je ook met diegene altijd hebt gedaan. Want dat herinnert je echt alleen maar meer aan. Bijvoorbeeld ik deed met één vriendje. Ging ik altijd bij een bepaald Japans restaurant eten. En dat was echt ons favoriete restaurantje. Uh, nou, daar... <laughs> ik denk niet dat hij daar de kom... Het komende jaar nog gaat komen. Gewoon omdat die... Black is gewoon heel erg gelinkt aan die persoon en um, je wil juist afleiden, dus je wil juist nieuwe dingen uitproberen. Dus um, ja, nu zit ik gewoon nieuwe restaurantjes op en dergelijke. Dus uh, dat is het vooral. En um, ja, weet je, die eerste weken dat je er overheen moet komen, is het ook gewoon goed om trieste liefdesliedjes te, te luisteren. Om gewoon even dat verdriet er lekker uit te gooien. Maar na een aantal weken moet het gewoon stoppen en moet je die playlist weer aan de kant schuiven. Trouwens, als je nog een playlist nodig hebt met trieste liedjes, gewoon even om... Ja, ik weet niet. Je herkent je gevoel erin. Daar heb ik ook nog wel een playlist voor je. Ik zal hem nog wel delen. Ja, um, yeah. maar op een gegeven moment moet je dat gewoon afkappen. En moet je gewoon weer, ja, um, yeah, get over him uh, kind of uh, playlist uh, luisteren of Spotify. En uh, jezelf proberen af te leiden van dat trieste gevoel dus niet te lang daarin te blijven hangen al is het ja het is makkelijker gezegd dan gedaan want ja ik weet echt het is zo moeilijk en zo pijnlijk en ja het is gewoon je bent gekwetst en dat gaat niet in één keer over oké okay, dus je hebt uh, afleiding zoeken bij je vrienden uh, een nieuwe hobby zoeken dat werkt ook heel erg goed en uh, vooral dingen doen die je eerder tegenhielden om te doen dus stel dat je, terwijl je in die relatie was, nooit. Um, nou, wat zullen, we, wat zullen we zeggen? Dat je bijvoorbeeld nooit uitging omdat je bij je vriendje wil zijn of omdat je vriendje of. Nou, ja, vriendin kan natuurlijk ook. Hè. Maar um, ga dan vooral lekker uit. En doe die dingen die je eerder nooit kon doen. Want nu heb je echt zeeën van tijd. En nu heb je gewoon de tijd om dingen te doen waar je eerder nooit aan toe kwam. Of waar je, van, waar je van dacht van, ja, laat ik die maar niet doen. Want dat maakt diegene niet blij. Dus doe die nu vooral wel. En probeer daarvan te genieten. Dat is echt, ja, dat is heel belangrijk. Want nu heeft het leven echt geen hindernissen meer. En je, ja, je moet gewoon aan jezelf werken. En jezelf als middelpunt van je leven geven. Er zijn ook een aantal dingen die je vooral niet moet doen. Um, <laughs> en dat is, dat is echt best wel lastig. Je moet bijvoorbeeld niet meteen weer in een nieuwe relatie duiken. Uh, dat is wel waar ik best wel goed in ben. Uh, ik ben wel weer geneigd om meteen weer vervanging te zoeken voor de lege plek. Maar uh, ik heb daar ook van geleerd afgelopen jaren en uh, nou, zoals ik al zei ik ben nu een half jaar single en het bevalt eigenlijk best wel prima en je leert jezelf wel echt kennen dus niet direct in een nieuwe relatie duiken want anders ga je ook misschien een totaal ander persoon zoeken omdat je, je juist niet herinnerd wil worden aan die andere persoon um, maar ja dat is niet altijd een goed punt want uh, soms vind je een andere persoon ja dingen die eigenlijk niet helemaal niet bij je passen of waar je, je helemaal niet fijn bij voelt. Dus oké, okay, geef jezelf gewoon de tijd om vrijgezel te zijn. En niet gelijk op Tinder en dergelijke. Uh, het is lastig, ik weet het. <laughs> ik ben er zelf ook al een beetje schuldig aan. Maar het werkt niet, het helpt je niet verder. Uiteindelijk blijf je toch wel een beetje met zo'n rotgevoel zitten. En daar wil ik je graag vanaf helpen. Dus oké, okay, geef jezelf je tijd om even adem te halen. En even woe, gewoon aan jezelf te werken. En um, organiseer maskeravondjes of avondjes naar de Pio's. Gewoon leuke positieve dingen waar je energie van krijgt, dat is belangrijk. Waar ik ook altijd heel erg blij van word is nieuwe kleding. Um, ik ben heel goed in mijn liefdesverdriet wegshoppen. en um, schaf gewoon een nieuwe garderobe aan. Want soms heb je ook bepaalde kledingstukken die je bij die persoon heel vaak hebt gedragen. En dan kleef je daar ook zo'n soort van herinnering aan. En um, ja, probeer die gewoon uit de deur te doen. Uh, ruim je kast op, geef je kleding aan het leger des hels of zet het op marktplaats als je nog wat geld aan kunt verdienen. Altijd doen als het kan. <laughs> Zeker als je op jezelf woont. En een beetje de eindjes aan elkaar moet knopen. Dan is Marktplaats echt zo'n goede uitvinding. <laughs> ik ben een expert. <laughs> um, even denken. Wat heb ik nog meer voor tips? Wat um, ook belangrijk is om in je hoofd te houden. Dat is best wel moeilijk. Maar... Um, ja, jij wordt echt niet minder van deze break-up. Uiteindelijk zijn alle, alle herinneringen, alle ervaringen die je meemaakt in je leven, zijn niet altijd even leuk. Maar ze maken je wel tot een sterke persoon. Overal leer je weer van. En ik denk ook, ook al heb je bepaalde dingen misschien op zo'n niet zo'n handige manier gedaan, overal leer je weer van. En groei je weer verder. En ontwikkel je je eigen persoonlijkheid. En um, ja, alles helpt mee. Weet je, de goede dingen, maar ook de slechte dingen. Dus ook de break-ups. De volgende keer dat jij weer misschien uh, verliefd wordt of um, een relatie aangaat, weet je in ieder geval wat je niet in iemand zoekt. En wat je, graag, wat je eigenlijk liever niet hebt. En waar je ook afknapt. Of um, heb je ook sneller, dat heb ik altijd, uh, alarmbellen, zeg maar. Dat je denkt van, oké, okay, um, ja, jij bent niet echt voor mij geschikt. Zo'n soort onderbuikgevoel ontwikkel je. Beter, waardoor je uiteindelijk de juiste personen kiest om wel je leven mee verder te gaan. Nou, ik hoop dat deze ja, ervaring die ik heb gedeeld een beetje jou helpt om verder te komen en uit het liefdesverdriet te raken. En weet je, het maakt jou echt geen minder persoon dat je relatie is uitgegaan. Het maakt je alleen maar sterker en beter.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 Doe dingen waar jij blij van wordt. En inderdaad, gewoon een hele bak Ben Jerry's leeg eten is echt niks mis mee. Of superveel chocola. Uh, want, ja, weet je, je gaat niet maanden zo door. Het is gewoon even de eerste periode. Dan mag je gewoon even extra lief voor jezelf zijn. En alleen de dingen doen waar jij zin in hebt. En daarna pak je vanzelf wel weer de draad op van je oude leven. En ga je misschien weer meer sporten en gezond doen. En dergelijke. Ja. Uh, yeah. nou yeah, anyway. Um... Uh, ik weet gewoon hoe rot het is. Het is gewoon pijnlijk elke keer. En je vraagt je misschien ook af. Van, wordt het minder pijnlijk naarmate je vaker relaties relatie beëindigt. Of naarmate uh, ja, je relatie gewoon... Um, je dit meer... Vaker bent doorgekomen. En ik moet zeggen. Het wordt niet echt minder pijnlijk. Het blijft echt elke keer gewoon... Oh, dat je gewoon het idee hebt dat de grond onder je weg zakt. En dat je denkt: oh no, niet weer. Maar je hebt wel de ervaring dat je denkt: oké, okay, hier kom ik ook weer uit. Net zoals de vorige keer. En ik ga gewoon door met mijn leven. Weet je, de wereld stopt niet met draaien. En dat is een van de belangrijkste dingen om in je hoofd te houden. Weet je, het leven gaat door. Gelukkig. Uh, jij wordt er niet minder door. Je groeit en leert er alleen maar van wat er ook is gebeurd en dit neem je weer mee in de rest van je leven en uiteindelijk zul je erop terugkijken en denken van ja het was super kut destijds maar nu ga ik weer gewoon door en focus ik me op de toekomst. O, trouwens wat voor mij ook heel erg goed werkt komt nu denk ik achter. Um, ik heb ook een plakboek waar ik allemaal foto's en verhalen, brieven, alles inplak dus zodra het er maar uit is dan uh, print ik foto's uit bij de HEMA en dan plak ik die in en zet ik er verhaaltjes bij en data. Van dingen die ik samen heb gedaan met mijn voormalig vriendje destijds. En dat is ook een soort manier van verwerken. Omdat je zeg maar, je bergt het ergens op. Het blijft niet meer op je telefoon staan. Want als al die foto's op je telefoon blijven staan, dan, ja, dan blijf je ook maar steeds terug scrollen of zo. Of als je je foto's zoekt, dan blijf je langs die foto's scrollen. En dat is ook best wel ja, moeilijk weer. Dus um, zet die foto's anders op een USB-stick. Zodat je ze niet echt kwijt bent dat je ze nog gewoon ergens in een mapje hebt. Maar haal ze in ieder geval van je telefoon af en zorg ervoor dat je diegene op Facebook en Instagram niet telkens weer terug aantreft. Want dat kan ook best wel pijnlijk zijn. Um, dus uh, verwijder ze anders gewoon. Um, uh, het is nog wel moeilijk om niet op Instagram te komen. Dus, tenminste voor mij. Dus dat is geen optie voor mij. Maar het um, kan fijn zijn om die mensen gewoon te verwijderen en verder proberen niet meer aan te denken. En de foto's te verwijderen van de social media. Ook, dat helpt ook heel erg. En als je daar op dit moment nog niet aan toe bent, is dat helemaal niet erg. Dan komt het later wel. Um, geef jezelf de tijd, dat is het belangrijkste. Je doet alles in je eigen tempo. Dus als het voor jou misschien niet een week duurt, maar drie weken of vier weken, dan weet je, is dat ook oké. Okay. Elke persoon is anders. Um, en niemand gaat even makkelijk met dingen om. Of ja, soms eet het je echt gewoon heel diep gekwetst. En um, ja, je mag gewoon de tijd nemen om het te verwerken. En echt waar, geloof mij... Je komt er weer bovenop. En als je relatie net is uitgegaan, het is nu winter. De zomer kan echt alleen maar beter worden. En echt waar, je gaat je beter voelen. Ik, ik beloof het je. Jij komt hier ook doorheen. Je ligt aan het eind van de tunnel. En zoals mijn oma zegt, niet een handvol, maar een landvol. Echt waar. Ook al lijkt het nu eventjes superkut. En denk je, nee helemaal niet, want ik wil gewoon diegene. Nee, het komt echt wel goed. Ook met jou. Oké, okay, goed. Um, bedankt voor het luisteren en ik hoop dat je er iets aan hebt. En als je zelf nog tips hebt om bovenop een break-up te komen, deel ze dan. Want daar heeft iedereen iets aan. Dus uh, laat een comment onder deze video. Laat het me weten. Um, geef een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En abonneer op mijn kanaal als je vaker van zulke video's wilt zien. Laat het me zeker weten, want dan kan ik ook weer mee verder. En ja, um, ik zou zeggen tot de volgende keer. Doeg. En veel succes en sterkte. Ik leef echt met je mee. Ik snap hoe het voelt. Je komt hier bovenop. Hele dikke knuffel en kus van mij. Mwah.